Everflex-NSP-actieve preventie Momenteel nemen niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen, NSAITS, een leidende positie in wat betreft consumptie door de wereldbevolking. Dus volgens sommige gegevens zijn meer dan 30 miljoen mensen over de hele wereld gedwongen om ze constant te nemen, 300 miljoen nemen ze tenminste voor een korte tijd. Hiervan kopen tot 200 miljoen medicijnen zonder doktersrecept. Dit zijn statistieken die waarschijnlijk niet volledig de werkelijke situatie weergeven. En de echte situatie is deze, de behoefte aan bepaalde medicijnen is erg hoog. Wat doen deze medicijnen? Niet steroïde anti inflammatoire Ze verlichten pijn, ontstekingen en koorts. Het is vanwege pijn en ontsteking dat een aanzienlijk deel van de wereldbevolking deze medicijnen gebruikt. Waar doet het pijn? Waarom doet het pijn? Waarom ontstaat er een ontsteking? In de overgrote meerderheid van de gevallen is de reden voor langdurig gebruik van niet-steroïde geneesmiddelen problemen van het bewegingsapparaat. De menselijke wervelkolom, kraakbeen, ligamenten hebben ondersteuning en bescherming nodig. De moderne voeding, omgevingsfactoren en lage mobiliteit dragen niet bij aan de gezondheid. De ruggengraat en gewrichten zijn gemaakt van duurzaam materiaal. Dit is bot- en kraakbeenweefsel. De sterkte van botten en kraakbeen wordt gemaakt van de materialen die bij voedsel worden geleverd. De voeding moet voldoende stoffen bevatten waaruit het lichaam de sterkte van bot en kraakbeenweefsel aanmaakt en in stand houdt. Een gezonde wervelkolom, een majestueuze houding is het resultaat van bepaalde handelingen. Bij een deficient dieet zijn de risico's op het pijnsyndroom erg hoog. Verstoringen in de structuur van het kraakbeen leiden tot een verminderde functie. Dit gaat gepaard met pijn en ontsteking. De ontsteking en bijbehorende pijn kunnen worden onderdrukt met medicijnen. Traditionele niet-steroïde medicijnen werken in op enzymen die betrokken zijn bij het ontstekingsproces. Ontsteking is de verdedigingsreactie van het lichaam op een verwonding. Het enzym cyclooxygenase speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van ontstekingen. Er zijn verschillende vormen van cyclooxygenase bekend. Ze hebben dezelfde structuur maar vervullen verschillende functies en zijn opgenomen in verschillende fasen van ontsteking. Cyclooxygenase type 1 wordt in bijna alle gezonde weefsels aangetroffen. Het is betrokken bij de synthese van fysiologische prostaglandine, die onder fysiologische omstandigheden in het lichaam worden gevormd en het werk van organen reguleren. Het speelt een belangrijke rol bij het initiëren van het ontstekingsproces. Cyclooxygenase van het tweede type verschijnt 72 uur na beschadiging van celmembranen in het brandpunt van ontsteking. Zij is verantwoordelijk voor de manifestatie van alle tekenen van ontsteking. Hyperemie, pijn, oedeem, immuunrespons. Dit is het resultaat van de werking van cyclooxygenase type 2. Niet-steroïde medicijnen blokkeren cyclooxygenase. Helaas betekent dit dat ze hun belangrijke functie moeten uitschakelen. Een nuttige functie van cyclooxygenase is zelfgenezing van weefsel. Dit geldt met name voor het slijmvlies van het spijsverteringsstelsel. Bij langdurig gebruik van niet-steroïde geneesmiddelen is de kans op ontstekingen en zweren groot. Zweren en bloedingen van zweren kunnen gevaarlijk zijn. Niet-steroïde medicijnen blokkeren pijn. Daarom kunt u het probleem niet opmerken en niet op tijd medische hulp zoeken. Met het gewenste ontstekingsremmende effect verminderen populaire niet-steroïde medicijnen het beschermende vermogen van het slijmvlies van het spijsverteringskanaal. Dit leidt tot de ontwikkeling van erosieve en ulceratieve lesies. Het slijmvlies van de bovenste delen van het spijsverteringsstelsel is beschadigd door de ontwikkeling van erosies, zweren en hun complicaties. De dunne en dikke darm zijn beschadigd. Dit zijn lang bekende bijwerkingen van populaire medicijnen. Om de maag te beschermen tegen zo'n agressief effect van niet-steroïde medicijnen, schrijven artsen medicijnen voor uit de groep van geneesmiddelen tegen maagzweren. Is het mogelijk om problemen van het bewegingsapparaat te voorkomen? Chondroprotectors zijn over de hele wereld erg populair geworden. Artsen bevelen ze vaak tegelijkertijd aan met niet-steroïde medicijnen. Hierdoor kunt u de conditie verbeteren en de manifestaties van pijn en ontsteking verminderen. Preventie is echter actie vooraf. Voorkom vernietiging van kraakbeen. Verzadig uw lichaam met alles wat nodig is voor de langdurige werking van de wervelkolom, gevrichten en huid. De term uitbuiting is heel geschikt voor het menselijk lichaam. Wij zorgen voor onze computers, telefoons, auto's. We doen er alles aan om hun werking te verlengen. En dit zijn gewoon dingen die in principe voor nieuwe kunnen worden ingeruild. Operaties aan de gevrichten. Wervelkolom, dit is ook een actuele en populaire richting. De virtuose vaardigheid van artsen verdient erkenning en respect. De beste experts zeggen dat het verwijderen van spinale hernia's een noodzakelijke maatregel is om beknelde zenuwen te redden. Het doel van de operaties is een ambulance. Maar er zijn taken die niet meteen worden opgelost. De stabiliteit van de wervelkolom, zijn voeding, kracht zijn het resultaat van langdurig constant werk. En hoe eerder dit bewuste constante werk begint, hoe beter. Wat kan een moderne persoon die weet van de behoeften van zijn lichaam doen? Hij kan meer te weten komen over de mogelijkheden van preventie. Chondroitine, een natuurlijke stof die jongeren bij een optimale gezondheid en goede voeding zelf zouden moeten aanmaken. In voldoende hoeveelheid. Moeten. Maar chondroitine is niet altijd voldoende voor jonge, gezonde mensen met een goede voeding. De redenen waarom chondroitine NSP uw aandacht verdient, zijn absoluut duidelijk. Daar kan je aan toevoegen dat glucosamine en MSM perfect gecombineerd worden met chondroitine. Ze werken als synergisten in zowel absorptie als helende effecten. MSM is een uniek product, een bron van zwavel. We zullen de eigenschappen van zwavel en zijn rol bij het handhaven van de gezondheid afzonderlijk beschouwen. Glucosamine als complementaire werking van chondroitine en MSM-component absoluut logisch gekozen. NSP biedt de meest effectieve combinatie van voedingsstoffen. De beste componenten worden geselecteerd. Glucosamine in de vorm van hydrochloride wordt verkregen uit schaaldieren. We weten dat de verscheidenheid aan natuurlijke geneeskrachtige stoffen vrij groot is. Maar niet al deze voedingsstoffen zijn voor ons beschikbaar in onze gebruikelijke voeding. De meest waardevolle componenten in zulke verhoudingen verzamelen waarin ze zo efficiënt mogelijk worden opgenomen en de gezondheid beschermen, dit ligt binnen de macht van het team van NSP wetenschappers. Het intellectuele en technische potentieel van de NSP company draagt al meer dan 50 jaar bij aan de verbetering van de mensheid. Ingrediënten. Glucosaminehydrochloride, afkomstig van schaaldieren. Methylsulfonylmethaan, MSM. Chondroïtinesulfaat. Oorsprong van runderen. Een homo sapiens kan jarenlang actief, opgewekt en goed presteren. Dit is de NSP-benadering van actieve preventie. Everflex NSP is het antwoord op veel van de huidige uitdagingen.